Kijk eens, Joes, oh eens, kom maar kijk eens, George. Hey, George. kijk eens, kijk eens, Jos! Het is het is grijs weer. Oh, eens, kijk Je mag hem een eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk eens, kijk Annabel, oh, die gaat gelijk een eens, woord eens, kijk Oh Black Jack, jij was wel eens, beneden Black Jack. Kom maar, Joyce! Kom George. Kijk eens, George! Goed zo, Joyce! Hé, hey, Roosje! Hé, hey, Roosje, jij wordt niet naar beneden. Kijk eens! Hop! Hé, hey, Blackjack! Zij krijgt het grootste stuk. Oh, Joyce, Kijk eens, Joyce! Oh, Joyce! Ho, oh Joyce, dat smaakt goed. Ah, jullie hebben water genoeg. Kijk eens, Joyce! Ho, oh Joyce! Goed Oh, je laat hem vallen, Joyce. Niet zo tactisch. Kijk eens aan de bel. Oh, de bel. Kijk eens aan de bel. Hé, hey, Blackjack! Oh, Blackjack. Nou, je mag een klein stukje Blackjack. Hop. Kijk eens, Joyce. Jij mag de rest. Kijk eens, Joyce. Oeh, Joyce. Oeh. Moet je uitkijken. Ja, Blackjack gaat hem pakken. Ja, dat zat erin, Joyce. Dat zat erin. Je hebt het zelf weggegeven. Hé, hey, Roosje. Kom maar, Joyce! Ik geef de achterkant wel, dat is makkelijk te happen. Goed zo, Joyce! Hé, Joyce! Kijk eens, Joyce! Dat vliegt naar binnen als water. Ho, oh, Annabel, jij hebt ook een stukje, jij mag het loof. Hop! Goed zo, Annabel! Kijk eens, Joyce! Ho, Joyce! Goed zo, Joyce! Hé hey, Black Jack! Oh, Roosje, je hebt ook wat! Ik hoor het! Ik kom wel naar je toe. Hé hey, Roosje! Hé hey, Roosje! Er zit zelf over. Hé hey, Black Jack! Goed zo Joyce! Oh Roosje! Wat ben je? Oh Roosje! Goed zo Joyce! Hé, hey Black Jack! Oh, Black Jack! Hé hey Annabel! Ja, deze is Roosje. Kijk eens Roosje. Hé hey, Roosje. Hey, roosje. Oh, Joyce, kom maar Joyce. Nou, je mag een klein hapje Annabel. hap. Hop! Goed zo. Kom Kometjes! Joers. Kom op, oh, Joers. een beetje vervelend. Dat is vervelend, lekker. vervelend. Kom maar, Nou, jij krijgt deze. Mag het Joers een hele. Kom maar Kijk eens Joers. Ochtjes. Goed zo, Joyce. Hé hey Annabel. Kijk uit, Joyce. Ah, je hebt het nog. Hé, hey, Roosje. Goed zo, Joyce. Hé, hey, Roosje. Oh, Roosje. Hé, hey, Roosje.